Hey, kijk daar! Twee hele vreemde vogels: Rick met zijn baard en Ralf met zijn oranje haardels. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de uitzet van vele birdies. Jack, een vink heerlijk, twee Futviews en een dat is andere koekoek. En wat is dat? De rumoerige roodborst. Nog zo'n topper. Of er nog meer te vinden is, ja zeker. Een raafparty, vol nog niet naar huis. Müssen. En wat drijft daar? Een jong gezinnetje dat smaakt naar meerkoeten. Ben jij ook zo'n vogelaar? Bekijk alle birdies op birdbrewery.com